Wil jij ondertiteling toevoegen aan je video met behulp van een SRT-bestand zodat je meer kijkers voor je video krijgt? In deze video ontdek je hoe je zelf een SRT-bestand maakt voor je video. En of je die video nu op LinkedIn, op YouTube of Facebook deelt, in alle gevallen heb je een SRT-bestand nodig. Dus laten we gauw gaan beginnen. Misschien vraag je je af, wat is een SRT-bestand? Nou, SRT staat voor SubRIP-formaat en een SRT-bestand bevat zowel je gesproken tekst als de precieze tijdcodes van wanneer elke regel tekst moet worden getoond in je video. En misschien vraag je je ook af, waarom is een SRT-bestand belangrijk om toe te voegen aan je video? Nou, zonder ondertiteling zal je video minder bereik en minder weergave krijgen. Uh, maar er zijn meer voordelen van ondertiteling met behulp van een uh, SRT-bestand. Ten eerste, uh, tekst in beeld valt veel meer op dan alleen beeld. Uh, kijkers kunnen je boodschap lezen, ook als het geluid van je video op stil staat. En ze zijn natuurlijk ook eerder geneigd om het geluid van je video aan te zetten als ze weten waar je video over gaat. En ondertiteling met een uh, SRT-file is ook heel goed voor SEO, dus voor je vindbaarheid in de zoekmachines. En wat ik veel omheen zie zijn video's met ingebrande ondertiteling. Uh, dus ondertiteling die er bij het monteren van de video in is gezet. En dat doet dus helemaal niks voor SEO en dat is dus een gemiste kans. En tot slot, ja, uit onderzoek blijkt dat de kijktijd toeneemt voor video's met... Uh, met ondertiteling. Dus ja genoeg voordelen om je video te voorzien van ondertiteling, zou ik zeggen. Um, een bestand met de extensie SRT is een gewoon tekstbestand. En elke losse ondertitel wordt in een blok weergegeven in het SRT-bestand. En elk blok bestaat dan weer uit een nummer op de eerste regel, een begin- en een eindtijd op de tweede regel en de ondertiteling zelf op de derde regel. En elk blokje wordt door een regel gescheiden en er mogen geen spaties of regels na het laatste blok in het bestand staan. En er zijn uh, twee manieren om een SRT-bestand te maken. Je kunt zelf een SRT-bestand maken, wat ik niet kan aanbevelen, want het kost heel veel tijd om te maken. Je kunt ook een SRT-bestand maken via YouTube. En die laatste manier ga ik je dus nu in deze video laten zien. Uh, en ik neem je daarvoor even mee in YouTube Studio. En ik heb de video al geüpload op YouTube. En uh, dan gaan we naar tabblad Ondertiteling. En daar heb je drie opties om uit te kiezen: je kunt een bestand uploaden, je kunt een transcript maken en automatisch synchroniseren, en je kunt een nieuwe ondertiteling maken. Nou, om bij de eerste te beginnen, optie 1 een bestand uploaden. Uh, bij deze eerste optie upload je een transcript of een getimed ondertitelingsbestand. Nou, ik ga ervan uit dat je nog geen SRT-bestand hebt. Uh, dus dan is de tweede optie van toepassing, namelijk een transcript maken en automatisch synchroniseren. En bij deze tweede optie kun je dus een compleet transcript van je video typen of gewoon de platte tekst, bijvoorbeeld vanuit een Word document kopiëren en plakken. En De timing van de ondertiteling wordt dan automatisch ingesteld door YouTube als je op de button Stel de timing in klikt. Nou, dan optie 3, um, een nieuwe ondertiteling maken. Bij deze derde optie kun je je video handmatig voorzien van je gesproken tekst. Uh, dus Je typt je gesproken tekst in het invulvak en klikt op Enter om je ondertitel toe te voegen aan je video. En je kunt je video stilzetten terwijl je typt. En voor een korte video van minder dan een minuut zou je deze optie kunnen gebruiken. Maar bij langere video's ja, vraagt deze manier van ondertitelen wel heel veel tijd. Um, nou, dan is er nog een uh, laatste optie. Uh, want je kunt ook wachten op de automatische ondertiteling die YouTube uh, automatisch genereert na het uploaden van je video. En afhankelijk van de lengte van je video en ook hoe duidelijk je articuleert en ook hoe goed het geluid in je video is, duurt het doorgaans een aantal minuten voordat YouTube je video automatisch um, heeft ondertiteld. En wat goed is om te weten is dat de automatische ondertiteling uh, wordt gegenereerd door algoritmes van uh, YouTube en je ondertiteling is daardoor niet altijd even nauwkeurig. Dus uh, hoofdletters missen vaak, maar ook leestekens zoals punten en komma's die ontbreken vaak. Dus loop je automatische ondertiteling dus altijd even een keertje na om uh, te controleren, ook op spelfouten en leestekens. En dat is natuurlijk sowieso slim om je ondertiteling na te lopen en te zien of de timing klopt. En of zinnen netjes op één regel staan, of dat het beter is om uh, deze te verdelen over twee regels bijvoorbeeld. Dus loop dat altijd even na. Uh, nou goed, heb je je YouTube-video eenmaal voorzien van ondertiteling en ga je je video als native video verspreiden via bijvoorbeeld LinkedIn of uh, Facebook? Nou, dan heb je dus een SRT-bestand nodig om samen met je video te uploaden. En ga daarvoor weer naar YouTube Studio en klik op het... Tabblad Ondertiteling. Nou, hier zie je een video met ondertiteling in meerdere vreemde talen. En over dit onderwerp vind je ook een artikel op mijn site verdienenmetvideo.nl met de voor- en de nadelen van meertalige ondertiteling versus nasynchronisatie. En dat is vooral interessant als je op internationaal niveau onderneemt en je video ook toegankelijk wil maken voor bijvoorbeeld mensen die uh, Engels of een andere taal spreken. Nou goed, uh, terug naar YouTube Studio. Uh, selecteer hier welke taalondertiteling je wilt downloaden en je komt dan in een nieuw scherm. Dan klik je op de button Acties en uit de Opties selecteer je SRT en klik dan met je rechtermuisknop op Download gekoppeld bestand als. En dan sla je je SRT-bestand op volgens het volgende format. En dat is heel belangrijk. Allereerst de bestandsnaam, die kies je natuurlijk zelf. Bijvoorbeeld SRT-bestand maken. Dan een punt en dan de taalkode in kleine letters, gevolgd door een underscore, gevolgd door de landcode in hoofdletters. Dan weer een punt en dan SRT. Nou, op mijn site video.nl vind je een overzicht met de juiste taalkodes en ook landcodes voor een SRT-bestand. En dan tot slot heb ik nog wat tips voor je uh, om je SRT-bestand goed te maken. Uh, zet niet te veel tekst in je ondertitel, uh, dus gebruik ongeveer 32 karakters en spaties per regel. En verdeel je ondertiteling ook over twee regels om uh, ja, je ondertiteling ook goed leesbaar te houden. En zet er geen onnodige leestekens in, want het kan zomaar zijn dat leestekens uh, ja, verkeerd gecodeerd worden en dan niet leesbaar zijn. Dan de 6 seconden regel. Een ondertitel is meestal niet langer dan 6 seconden in beeld te zien om ook een goede leessnelheid te bereiken. Je kunt uh, vierkante haken gebruiken om achtergrondgeluiden aan te geven. Bijvoorbeeld muziek of een intro of um, gelach op de achtergrond. En als je een video met meerdere personen hebt opgenomen, dan kun je pijlen toevoegen om duidelijk te maken wie er aan het woord komt. En uh, de sprekers zo van elkaar te onderscheiden. En tot slot, ja, checken altijd even op spelfouten. Nou goed, uh, dit was het. Ik hoop dat je geholpen bent met deze video. En uh, ja, mocht je denken, dit is mij veel te veel werk, ik wil een SRT-bestand voor mijn video laten maken, dan kun je ook gebruik maken van de ondertitelservice via verdienenmetvideo.nl en de link vind je in de omschrijving onder deze video. En uh, ja, abonneer je ook op mijn YouTube-kanaal. En klik op de bel om een melding te krijgen als ik uh, weer een nieuwe video over videomarketing heb gepubliceerd. En voordat je gaat, uh, ken je iemand die geholpen is met deze video? Uh, deel deze video dan gerust met je netwerk. En uh, dankjewel voor het kijken van deze video en uh, graag tot de volgende video.